Yo, goedemorgen allemaal! Het is vandaag woensdag 18 december. En uh, over een week, precies over een week, is het kerst! <laughs> dat betekent dat deze, deze week nog drie dagen heeft. En voor mij twee werkdagen, vandaag en morgen. En dan heerlijk vrij, daar is ik echt ontzettend veel zin in. Uh, mijn werkoutfit vandaag voor kantoor is... Um, Helemaal zwart, alweer. <laughs> Story of my life. En ik heb vandaag hakken aan, want het is niet zo koud. Dus ik dacht, ik hoef niet per se mijn laarsjes aan. Maar het hangt er wel even van af of het regent. Want anders ga ik uh, toch een laarsje aandoen. Maar als het droog is zo, ik loop naar buiten, dan hou ik lekker deze hakken aan van Clarks. En die lopen trouwens echt fantastisch. Mijn jurkje is van de Zara. Gewoon een basisjurkje. En uh, die heb ik eigenlijk al heel lang, maar hij blijft gewoon heel goed en heel mooi. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En het is natuurlijk tijd om een vakje van de Adventkalender open te maken. Dus dat gaan we nu doen. Oké, okay, even kijken waar is hij dan? Nummer 18. Oh, hier. Oké. Okay. Hoe ga ik die openmaken? Ah, het is een gezichtsampul, clear focus. Uh, ja, je zou echt denken dat het gaat om lensvloeistof, maar het is een ampul voor je gezicht. Dus uh, ik ben benieuwd, er zitten wat olie in, het is lekker verzorgend, een soort serumachtig. Ah. Uh, wie het klein niet eert, Zo, <laughs> so, um, verder vandaag, het is, het is wat vroeger, ik ben wat vroeger opgestaan om iets eerder naar werk te gaan. Want ik moet vanavond ook weer een beetje bij tijd naar huis, omdat ik vanavond naar de vriend ga die beëdigd wordt in de gemeenteraad. Dus dat. En um, ja, Ik heb best wel veel te doen. Het zijn echt de twee laatste dagen voordat de vakantie begint. Dus er um, staan ja, genoeg dingen op mijn lijstje om nog af te maken voordat ik lekker vakantie ga nemen. En ik weet ook niet zo goed wat ik vandaag mee zal nemen als lunch. Ik heb niet zo heel veel zin om salade te maken. Maar... Ja, ik weet niet. Ik voel het gewoon niet zo deze ochtend. ik had het ook heel raar en heel onrustig gedroomd. Dus het was ook een beetje vreemd. <laughs> ik voel me wel uitgeslapen, maar ja, toch een beetje dat je met een onrustig gevoel wak wordt. Ik weet het niet. Misschien zijn het een beetje pre kriebels of zo. I don't know. Anyways, um, ja, ik hoop dat jullie vandaag een lekkere dag zullen hebben. En um, um, ja, succes allemaal met wat je dan ook gaat doen. Goedemorgen. Ik loop vandaag een beetje achter op schema, want het is inmiddels al licht. En ik moet naar werk, maar ik had, ik had het vandaag heel druk met mijn haar en mijn make-up. Want het is vandaag kerstborrel en kerstlunch op werk. Dus um, ja, je wil natuurlijk wel een beetje op je paasbest, kerstbest, uitzien. Uh, dus dit heb ik vandaag aan. Uh, ik heb een jurkje van My Jewelry met One Shoulder. Een soort fluwelen stofje, superleuk. En um, ik heb nu nog sneakers aan, maar ik ga straks wisselen naar... Um, open schoentjes, dus die heb ik alvast in mijn tas gedaan En um, ja, ik heb vandaag een beetje mijn haar gekruld Ik heb er echt mijn best voor gedaan, maar ik heb net ietsje meer dan normaal gesproken En um, ja, ik heb er helemaal zin in uh, Maar we hebben natuurlijk nog wel wat dingen te doen Want ik moet nog kijken wat er in nou het vetkalender zit <laughs> Dus dat gaan we nu als eerst doen En het is hier een beetje een ontplofte zooi maar dat geeft niet, dat zie ik vanavond wel weer. Daar staan we dan. Uh, dan is het nu tijd om de adventkalender open te maken voor 19 december. En eens even zien wat erin zit. Waar is dat vakje? Ik ben heel benieuwd. O, het is best wel een groot vakje. Oké, okay, ik ga hem even neerzetten. Oh, maak het niet kapot, dat je er alles valt. Oké, okay. nou ik heb het eruit. duurde even. Maar het is een Nourishing Shower Cream van Douglas. Ik ga hem even ruiken. Oh, er zit zo'n sieltje op. Laat maar zitten. Het is te ingewikkeld om dat nu eraf te halen. Maar het is een schattig, uh, schattig tubertje. Ik, uh, ik ben benieuwd of die lekker is. En ik moet zo nog even naar de HEMA, want een collega appte dat, ze, dat haar panty kapot is gegaan. Dat ze een dikke ladder heeft. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik zei, oh, ik neem wel even een extra panty voor je mee. Maar uh, ze heeft super lange benen. Uh, dus ik denk dat ze, als ze maat 38 aandoet, dat hij uh, net boven haar knieën komt. Dus ik ga even snel naar de HEMA, panty scoren en dan door naar werk. En vanavond ga ik naar het Nationaal Ballet, naar de Notenkraker en de Muiskoning. En daar heb ik heb echt zoveel zin in. Dus het wordt echt een topdag. Ik heb er zoveel zin in. En het is bijna kerst. Het is bijna weekend. Het is bijna vakantie. I love it. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik wens jullie een hele fijne dag. En tot later. Doeg. Oh. Nou. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is de 21ste. En ik word net wakker. Maar. Pff, ik ben al zo moe. Um, ja, het is het weekend voor kerst. En het is super leuk. Ik ben gisteravond nog drankjes gaan doen met collega's. En daarom ben ik vandaag niet zo heel fit. Maar... <laughs> oh, wat erg. Um, komt alweer goed. Wat ga ik vandaag doen? Ik wil boodschappen doen. Ik wil even naar de markt. Ik heb balletles... En vervolgens wil ik ook nog even kijken in de stad of nog leuke cadeautjes kan vinden. Nog voor mijn familieleden. Oh, oh wat erg. Ik ben er zo moe. Oh, man. Dit is zo'n punt waarop je denkt: oké, okay, wat zou ik doen? Nog even verder slapen? Gaat het lukken? Of um, ja, ga ik er gewoon uit en boeien? En dan misschien. Vanavond een dutje zo. Het is heel moeilijk. <laughs> ik ben gewoon... Yeah. Oh man, misschien moet ik even lekker douchen. Dan voel ik mezelf beter. Anyways, ik ben benieuwd wat jullie gaan doen dit weekend. En uh, ik hoop dat jullie ervan genieten. Lekker even vrij. Geen werk, geen school, niks. Volgens mij wordt het weer ook wel aardig. Dus dat is wel chill. Kijk, okay, ik denk dat ik eruit ga. Oh, nog even mezelf bij elkaar rapen. Jongens, ik heb gedoucht en ik heb even boodschappen gedaan. Mijn koelkast ligt weer helemaal vol. En Daar word ik altijd ontzettend gelukkig van als mijn koelkast vol ligt. Ik vond het wel een beetje moeilijk, want met kerst ben ik bij mijn ouders. Dus ik dacht, ja, um, wat moet ik nou eigenlijk... Ja, wat, uh, wat moet ik nou eigenlijk allemaal kopen? Weet je wel, want je koopt toch altijd te veel. Maar uh, dit is de inhoud van mijn koelkast op dit moment. En um, ja, hij is goed gevuld met veel groente en fruit en uh, ja, drank. <laughs> maar ook spa rood. Ook spa -rood. Ik probeer een beetje te matigen met <laughs> <een> alcoholmisbruik. <laughs> um, ja, en we moeten nog een vakje openmaken vandaag. Want het is de 21ste. En dat gaan we nu maar even doen dan. Even kijken waar die is. Ik heb hem gevonden hoor. Hier is hij. Het is gelukt. Ik heb dat doosje helemaal. Ik maak het helemaal kapot. Ah, er zit een klein penseeltje in voor je oogschaduw. Nice. Kijk, dat staat erop: Advanced. Nee. Angled eyeshadow brush. Oké. Okay. Nice. Wat een leuke verrassing. Dit had ik niet verwacht. Ik dacht het is vast een oogpotloze. zomaar. Hier word ik wel blij van. Leuk. Like it. Oh, trouwens, ik had die van gisteren. Heb ik eigenlijk ook nog helemaal niet uh, laten zien. Die heb ik vannacht opengemaakt. Maar dat is een fizzing um, cube. Even kijken. Ik maar uit hem halen. Het is een bruisblokje voor een bad. En toevallig heb ik een bad, dus dat komt heel goed uit. Heel leuk. Top. Oké okay, jongens, wat ik nog meer ga doen vandaag, ik, ik zit een beetje met mijn haar. Het is zeg maar, ik heb een uitgroei, maar ik wilde het eigenlijk door mijn vriend laten kleuren. Want uh, dat kwam door omstandigheden, ging dat niet door. En um, ja, ik wil niet met een dikke uitgroei bij de kerst zitten. Dus ik ga toch maar even mijn haar verven. En dat ga ik doen met een uh, kleuring van Sayos. Het is de, uh, de, van de serie blond lightners, 13.0 Ultra Plus lightener. En um, ik ga niet alles vloggen, maar um, jullie gaan straks wel het eindresultaat zien. Dus ik hoop dat het mooi wordt. En uh, anders zien jullie het ook. <laughs> Gaat wat worden. Hey jongens, nou zoals jullie zien, ik ben weer super blond. Dus uh, mijn verfproces is goed gelukt. Ik ga nu nog even de stad in, want een vriend is er ook. En ik wil nog even, even in wat winkels kijken. Leuk. Maar ik ben echt super tevreden met mijn haar. Het is dus echt weer... Platina blond. Dus ik ben zo gelukkig. Het was nog een beetje spannend, want het was echt heel geel geworden. Maar gelukkig met een beetje zilver shampoo heb ik het opgelost. Thank god. Anders kon ik echt niet over straat. Oké, okay, ik ga nu snel de stad in, want het is kwart over vier. En uh, tijd is geld. <laughs> nee, nee de gaan zo dicht. Dus je moet snel zijn. Doeg. Nee. Jawel. Ga nee. het even op de video zetten. Even wat Heerlijk. eten. Jij ja. dat toch ook? Zijn nee, af vingers afbrengen. Vinger. Dat is een slechte video. Ja, heel erg. Zet ze lekker pizza's eten. Eet smakelijk. Eet smakelijk.